Ik heb een hele goede moeder. Die, die wist dat het in Syrië op een gegeven moment niet goed zou gaan. Ja. Dus in 1996 had ze besloten om naar Nederland te komen. Dan kom je in één keer in Nederland. En ik was 13 jaar, dus dat is wel heel lang geleden. Uh, en ja, en dat zit je daar. Waar zat je? Waar uh, kwam je binnen? Sl slagaren. Slagharen. Vanuit daar... Damascus <laughs> Precies, naar Slagharen. slagharen ja. ja. ja eerst, eerst nog een dronten en daarna van dronten na Slagharen. Dus het, is, uh, ja, het is wel een hele gekke tijd, maar het heeft ook ervoor gezorgd dat we, dat we als, als familie een behoorlijke eenheid hebben gecreëerd. En ja. dat we ons doel om hoog opgeleid te worden, dat was voor ons wel heel erg belangrijk. Ik heb hem nooit gekend, maar door de verhalen van mijn moeder en de mensen om me heen was altijd wel de grote inspirator. Zeg maar. Ik wou hetzelfde. Als hem zijn. Als hem, dat is gelukt in Syrië, dan wil ik dat ook wel in Nederland. En als je niet geld wilt verdienen, dan moet je geen ondernemer zijn. Nee. De eerste, de eerste, zeg maar, bestaansrecht van een ondernemer, is dat je waarde toevoegt aan iemand anders behoefte. Ja. En daar wat aan overhoudt. Je hebt, je hebt in, in de wereld heb je drie grote waterproblemen: te weinig water, ja. te veel water. En te vuil water en LG Sonic is, is al tien jaar mee bezig om, om de algenproblematiek op te lossen. Als je aan het groeien bent, dan heb je heel veel tegenslag. En dan moet je niet gaan zitten huilen en ah, ze zijn ons aan het pesten. Daarvoor ben ik niet een ondernemer. Ik ben een ondernemer om te laten zien met mijn klanten dat het wel werkt. Maar het is niet makkelijk. Je, je zegt tegen, tegen de hele chemische wereld, eigenlijk dat troep wat jullie gebruiken, dat is niet meer nodig, nee, nee. want je kan met doen. Van harte welkom bij weer een nieuwe video op 7 tv het YouTube kanaal voor ondernemers. Met inmiddels meer dan duizend gesprekken met inspirerende uh, ondernemers. En uh, denk je nou, hé, hey, ik ben helemaal niet aan het kijken, ik ben aan het luisteren naar de podcast. Uh, ook van harte welkom, want ja, 7 tv is er ook als podcast... Um, en uh, in deze aflevering weer een nieuwe ondernemer bij mij in de bank. Hij kwam als, uh, als vluchteling ooit al heel lang geleden uit Syrië uh, naar Nederland. Uh, verbleef tien jaar lang in een asielzoekerscentrum. Uh, studeerde tegelijkertijd een stuk harder dan dat ik dat deed. Uh, en is inmiddels succesvol ondernemer met zijn bedrijf LG Sonic. Uh, en hij is mijn gast, Youssef Youssef. Uh, Youssef, van harte welkom. Laten we beginnen met die naam, want ik heb niet veel gasten die zeg maar, de voor- en de achternaam precies hetzelfde hebben. Hoe nee. werkt dat? Ja, dat is een, he een hele creatieve uitvinding van mijn ouders, blijkbaar. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, en, en ja, dat ik, in het begin had ik wel heel veel last van gehad. Toen ik nog heel jong was, toen dacht ik, ja, waarom, heb ik waarom heb ik nou niet een unieke naam? Ja. Maar achteraf bleek het een hele unieke combinatie. Wat dus is dus... Yousef eigenlijk een uh, achternaam in, in Syrië? Beide. Of een, beide? beide. Het, het komt vanuit het Bijbel, zeg maar Joseph of ja. uh, Yusef, of uh, Jozef. Ja. Uh, uh, uh, en, en, ja, en het is ook een heel gebruikelijke naam in de, in de Midden-Oosten. Maar het komt weinig voor, het is een beetje als Jan Janssen Jan Janssen van. een en... beetje, ja, ja, ja, ja. Dus in het begin ja, had ik ontzettend veel last van, maar ja, daarna was het toch wel uh, leuk. Youssef, Youssef. LG Sonic, laten we eens beginnen met het bedrijf. En, ja. en, en daarna wil ik nog veel meer weten over zeg maar, hoe het allemaal zo gekomen is. Maar wat doet LG Sonic? LG Sonic is wereldwijd bezig om de algenproblematiek op te lossen. Nou, Wat is algen, de algenproblematiek? Ja, algen, that, that is, you have, you have in de wereld heb je drie grote waterproblemen. Te weinig water, yeah. te veel water en... Vuil water. En, nou, en, dat, en dat laatste zitten wij, dat vuile water voor 80% is, is vervuild water door algen. En dan wat denk zijn je dat? algen, ja, groene, groene, groene water, wat, wat, wat kan dat nou kwaad, hè, zou je denken? Ja. Nou, de, de, de, de blauw-groene algen die produceren toxine. En, en die toxine die doodt dus alle andere organismen in het water. Waardoor het water niet meer te gebruiken is, niet meer om te douchen, niet meer om te drinken, maar ook niet meer voor irrigatie. Mm -hmm. dus het is een hele grote wereldwaarde problematiek, die ook nog groeiend is uh, door klimaatverandering, veel meer zon, veel meer voedingsstof in het water. En LG Sonic is, is al tien jaar mee bezig om, om de algenproblematiek op te lossen. Je hebt het ontdekt in een stage, op een stageplek. Vertel ja, ja. eens. Nou, ik heb eerst MBO gedaan en uh, tijdens mijn laatste. Je ja, laatste jaar moest ik ook nog dus een stage gaan vinden. Nou, dan, dan kom ik in een bedrijfje die ultrasoon gebruikte om chemicaliën te reduceren in zwembaden. Het uh, de, de, de businessmodel was toen de tijd: ja, al die kleine zwembadjes ja, die, die, die, die, die gebruik je chloor om het te, te, te behandelen. En ze dachten van als we ultrasoon gebruiken, dan ja. kan dat op een gegeven moment uh, beter... En dat was dan beter... een dingetje wat ja. in het water dreef. Ja, ja zo'n zo, zo, zo ja, ja. dingetje, even groot als dat als microfoon. Ja, ja. Uh, maar ja, het bedrijf in 2010 ging failliet, uh, technisch failliet dan. Want, want niemand wou uh, 800, 900 euro betalen om, om zijn zwembad uh, chloorvrij te maken voor een chloortabletje van 2 euro. Ja, ja, ja. Dus de, de business model klopte niet. En, maar ik geloofde er wel in de technologie en toen dacht ja. ik... Die technologie moet naar een andere, naar een andere kant gaan. We moeten niet naar B2C gaan, nou, we moeten naar B2B. Ja. En we moeten geen ultrasoon verkopen, maar een totale oplossing. Mm. En ja, wie heeft het water het meeste nodig? Dat zijn drinkwaterbedrijven, die ja, verkopen ja, ja. water. Ja. Nou, en die hebben we als centrale uh, klant gehad. En we hebben een patent aangevraagd op een totale combinatie van water meten met water behandelen. Ja. Nou, en dat was wel een grote doorbraak. En dat bestond nog niet? Nee. Ja, nee, nee, nee. Die combi bestond nog niet. Goed, die combi bestond nog niet en niet op grote oppervlakte. Dus we hebben, voor, we hebben ervoor gezorgd dat het product op een hele grote oppervlakte uh, uh, nog steeds te gebruiken is. Grote meren, grote meren een paar kilometer meren, uh, uh. ja. Hey, en hoe technologisch is dit? Want dat is een hoop data die je verzamelt, toch? Uh, ja, ja. We, hebben, uh, uh, we hebben de grootste database van over de hele wereld over freshwater uh, lakes. Dus alles wat met uh, uh, zoet water te maken heeft, daar hebben wij de grootste database. Per dag ontvangen we meer dan drie, vierhonderd datasets van over de hele wereld. Ja. En dat combineren we ook nog met beelden, satellietbeelden van de NASA en de ESA. En op die manier kunnen we ook nog een stukje prediction gaan zetten. Dus, ja, dus want dat wordt, dan wordt het interessant. Ja, ja, ja, ja het is, uh, dus, dus dat betekent soort van machine learning, deep learning, al dat soort of terminologie, dat ja. zijn voor jullie daily business. Ja. ja want, yes. wat, want met hoeveel mensen werk jij samen nu? Momenteel, momenteel 40 man over de hele wereld. Hey, en, en wat voor types zijn dat? We hebben een data scientist, ja? uh, dus, dus we hebben de twee. Kort waarschijnlijk? Uh, of Nou, no, nee goed hoor. We ja? maar de, core, de core, hebben we twee, drie mensen en de data scientist, ja? dus PhD, uh, twee PhD's en één uh, master. Mm. En en voor de rest werken we ook wel heel veel met freelancers. Dus mm. de dat zit wel echt bij ons, maar uh, ook heel veel freelancers. En wat zijn opdrachtgevers buiten dan waterwin? Uh, dus drinkwater, maar ook uh, nuclear plants. Dus, ja, dus kerncentrales uh, ja. hebben we als klanten uh, uh, he hele grote hydraulische dams. Uh, dus dus uh, uh, stuwmieren stu ja, uh, ja, ja, ja. uh, hebben we ook. Um, ja, ook de grootste zwembad van de wereld is onze klant. Het is wel een zwembad? ja 7 ze kilometer zwembad, dan ga je niet eventjes op en neer <laughs> bandje trekken. Uh, <laughs> ja? ja, waar onze ligt dat onze... zwembad dan? Uh, die ligt in Dubai ah. ja, en we hebben ja, ook ja. nog eentje in Egypte. Dus we hebben iets van 400, 500 van dat soort grote zwembaden over de hele wereld uh, uh, die we ook behandelen. Well, it, it is je moet het wel goed doen hè? Ja, yeah, want je, zeggen, als ik als opdra de opdrachtgevers willen wel garanties Of tenminste garanties, willen wel we ja. weten dat wat je doet goed is. Hè? Ja, het is ook cruciaal. Dus, dus je, kan, je kan je wel voorstellen, uh, uh, het drinkwaterreservoir. In Nederland halen we het gewoon uit de grond. Yeah. Dat is het best wel schoon. Maar als je in Amerika bent, dan haal je het uit een meer. En, en, en zo'n meer, ja, dat, dat verandert wel. Per, per drie, vier dagen. Behoorlijk veel veranderingen heeft te maken ook met het met het weer. Mm. Dus je wil voorkomen dat je geen water meer kan. Uh, geven aan, aan, uh, aan de mensen in de stad, ja. dus dat is heel erg cruciaal en nou, dat doen we constant met onze klanten. Ja. Wij zitten in het koelwater van de ja. die moeten, één. dat water moet toegankelijk blijven, ja. maar ook het gebruikte water moet je ook nog kunnen teruggeven aan de natuur zonder ja. heel veel chemicaliën. Ja. Dus nou, in, in, in die circuit zitten wij en met heel veel klanten, we hebben klanten in Zweden, in Engeland en in, in Amerika, een paar kerncentrales doen we ook. Ja. En um, uh, had je dat ooit gedacht toen je als knaapje hier in het asielzoekerscentrum uh, belandde? Want vertel dat verhaal eens, want hoe kwamen jullie in Nederland terecht? Ja, ik denk, uh, uh, ik heb een hele goede moeder die, die wist dat het in Syrië op een gegeven moment niet goed zal gaan. Yeah. Dus in 1996 had ze besloten om naar Nederland te komen. Maar was dat, was dat, voor mijn begrip, was dat dan echt uit angst omdat er gevaar dreigde of was het meer uit ambitie? Van hier gaat het niet goed en in Nederland zijn meer mogelijkheden. Hoe moet ik dat zien? Hoe werkt dat? Ja, het is, het is een beetje moeilijk om in de gedachten van mijn moeder te zitten, zeg maar ja. in die tijd. Maar ik denk dat het een combinatie is van beide. Dus, dus uh, aan de ene kant van uh, als alleenstaande moeder met de drie kinderen. Want je vader is heel jong overleden? Hè? Is heel jong, ja. ja. Ik ja. was twee jaar toen hij uh, overleed. Ja. Dus op een gegeven moment heeft ze gedacht: van, nou, dat zal een veiligere. ...keuze zijn voor mijn kinderen. Ik denk dat het de daarmee zit. Ja, en dan kom je in één keer in Nederland en ik was dertien jaar, dus dat is wel heel lang geleden. Uh, en ja, en dan zit je daar. Waar zat je? Waar uh, kwam je binnen? Sl Slagaren. <laughs> Slagharen. Daar... Vanuit Damascus <laughs> Precies. naar slagharen. Slagharen, ja, ja. ja eerst, eerst nog een dronten en daarna van dronten naar Slagharen. Dus het, is, uh, ja, het is wel een hele gekke tijd, maar het heeft er ook voor gezorgd dat we, dat we als, als familie behoorlijke eenheid hebben gecreëerd en ja. dat we ons doel om hoog opgeleid te worden, dat was voor ons wel heel erg belangrijk. En nou, ja. dat is wel gelukt. Want je hebt want de status, want dat, dat, dat is bekend natuurlijk in Nederland, dat die processen gaan natuurlijk, want jij hebt ja. uiteindelijk door generaal Pardon mochten jullie ja, blijven. Ja. Dus eigenlijk, eigenlijk mochten jullie niet blijven? Maar eigenlijk mochten we niet blijven. Eigenlijk gingen we constant van de ene procedure de andere in. Ja. En, en met de generaal Pardon, met het hele Rita Verdonk verhaal. Uh, nou, toen hebben we verblijfvergunning gekregen. En uh, ja, mijn broer en mijn zus zijn beide afgestudeerd, uh, rechtenstudenten. Ze hebben nu een eigen advocatenkantoor. Nou, je mag raden hoe het heet. In... Heel goed, Youssef Advocaten. <laughs> <laughs> dus, dus ja, en de bedoeling was dat ik ook dat uh, zou gaan doen. Want ik heb daarna na de mbo, één jaar hbo en daarna universiteit fiscaal recht gestudeerd. En ik zou daar met hen uh, samen in de advocatuur gaan. Maar ja, ik, uh, ik heb gekozen voor uh, het ondernemerschap. ondernemerschap. Hey, en dat studeren deed jij toen je nog in het AZC uh, uh, woonde, zeg maar. Want wat ja. ik ook las is dat jij daar tegenover over de studenten niks van zei, hè? Ja, ja. Nee, Waarom niet? Iemand... niet. Ja, het, als, als je op de universiteit bent, dan wil je stuur zijn. Hè? Dan, dan wil je niet een zielig sis zijn. En ik heb het ook heel lang geheim gehouden. Niemand wist ervan. en, en uh, Ik, ik loog er ook over. Van, hè? Zullen we naar Duitsland gaan? Nee, daar heb ik geen zin. in. Want ik mocht niet reizen. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat, was, dat was wel heel apart. Uh, maar ja, dus, dus ik denk als je op de universiteit... Dan wil je het liefst laten zien dat je wel sterk bent. En succes en uh, niet zielig. Hmm. Dus daarom. Jouw vader, daar heb jij weinig herinneringen aan, kan ik me zo voorstellen, hè? Ja. Uh, maar die was ook ondernemer. Hè? Ja. Heb je te, is dat een van de redenen misschien, of ben je daardoor geïnspireerd of heeft dat invloed gehad? Absoluut, absoluut. Dat was eigenlijk ook een van de grote dingen in mijn leven. Ik wou hetzelfde zijn als hem. Ja. Hij was een zeer innovatieve uh, uh, uh, ondernemer. Ja. En voor, voor zijn tijd, in 1975, hij was ook een self-made man, uh, uh, zeer vermogend uh, uiteindelijk. En, uh, ja, en, en, en daarna, daarna is hij dus overleden en tien jaar zijn we in Syrië gebleven en van zijn uh, ja, vermogen aan het leven. En, en op een gegeven moment komen we naar Nederland en toen dacht ik, ja, ik wil het toch wel terug hebben. Ja, ja. Dat ja, wat ja. We mijn vader had en uh, dus hij, hij, ik heb hem nooit gekend, maar door de verhalen van mijn moeder en de mensen om me heen, was altijd wel de grote inspirator. Ik wou hetzelfde als hem zijn. Als hem, dat is gelukt in Syrië, dan wil ik dat ook wel uh, in Nederland en uh, ja. Hoe is het met je moeder? Heel goed. Ja, ontzettend ja, trots nu, ja, dus, ja, ja absoluut. Um, heb jij voorbeelden, los van je vader, als het gaat om zeg maar, ondernemer? Ik heb, bedoel, het is ja. ook een soort, het, ik wil niet zeggen, een American dream, een soort Dutch dream die jij waarmaakte ja. van, van vluchteling naar succesvol ondernemer. Ja. Uh, geloof jij daarin? Ja, ik geloof wel in de droom. Ik, ik, ik geloof wel dat je ergens, het, alles begint eerst met een droom. Nou, en daarna krijg je een idee fase en de meeste mensen hebben genoeg dromen en ideeën. Mm -hmm. Dus, dus uh, daar is nooit tekort aan. Nee. Ik, zeg, ik zeg het ook meestal als, als mensen met ideeën komen uh, van ik wil dit en dit doen. Ik zeg nou, als ik nu aan mijn oma vraag en die is 90 jaar, heb je een ondernemingsidee? Geloof me dat ze maar zou met een idee komen. Mm -hmm. zeg, nou, de meeste ideeën die gaan dood ja. en uh, de, de, meeste, de, meeste, uh, de meeste mensen die, die vervullen niet hun potentie omdat zij ja. te veel in idee ideefase blijven Maar blijven. Doen. je moet het doen. Ja, je moet het doen. Ja. Je moet het gewoon doen en, en, ja. en niet, uh, niet eerst dertig uh, mensen blamen waarom je het niet kan doen. Gewoon begin met het werk en, en, en, uh, um, en niet te hoge verwachtingen. Uh -huh. Dus, dus uh, de eerste zes jaar van Elgasonic waren we niet succesvol. Waren ja. We met z'n zevenen en we waren day and night, zeg maar, dag en nacht aan ja. het werk en dat was geen grap, dat was gewoon twaalf uur, zeven dagen per week, dat was niks uh, feesten. En, en, en nu zien mensen dit en dan denken ze, ja nou dat is wel, Jij hebt wel een goede technologie. Ja, uh, mijn ja. concurrenten zijn allemaal failliet gegaan op die technologie, mm -hmm. maar wij zijn wel blijven groeien. En dat komt omdat we heel hard hebben gewerkt, maar ook een hele goede uh, teams hadden. Het zeg maar, dat team waar ik mee werkte ontzettend goed is, maar we waren ook hongerig we wouden gewoon succesvol worden. Mm -hmm. We wouden bewijzen dat het echt wel mogelijk is om de algen te reduceren zonder chemicaliën. En dat was niet makkelijk, want de grote chemische bedrijven... Die gingen ons tegenwerken. Die gingen ja. bewijzen dat het allemaal niet werkt. En die gingen, die gingen professors sturen. Ik heb het artikel gelezen waarin ja. zeg maar bestreden werd je ja. uh, systeem. Zo. Nog steeds. Ja, er, is, er is nog steeds een hoogleraar in Nederland. Die, die het belangrijk vindt om naar Florida te gaan vliegen, om mensen in Florida te vertellen dat ultrason niet werkt. Dat terwijl hij nog nooit. ...onze product heeft getest. Mm -hmm. Nou, dat is toch merkwaardig. En daar heb ik over een hoogleraar van Wageningen. Mm -hmm. En dan denk ik, uh, waar ben je mee bezig? Maar waar is hij dan mee bezig? Nou, hoe uh, doet hij dat? Ja, daar, daar, daar zijn heel veel uh, theorieën voor. Mm -hmm. Maar in ieder geval heeft hij goede belangen bij... Uh, dat, onze naam, uh, niet, uh, dat, ...dat wij niet succesvol worden. En dat een ander chemische product succesvol wordt. Maar een professor aan de universiteit is toch onafhankelijk? Nou, dat is, dat is de aanname. Maar hij mag ook commerciële activiteiten doen.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 Wat is jullie businessmodel, even heel praktisch? Ja. Want ik bedoel, ik ben uh, een, een waterwindbedrijf of ik ben een kernreactor, of whatever. Dan ga je ja. met, met jullie zaken? Is dat een abonnementsmodel? Is het een projectmodel? Bij de eerste uh, geven we een advies. Nou, meestal is dat advies betaald en soms onbetaald. Ja. Van hoe moet je zo'n water gaan behandelen? Ja. En dan kopen ze uh, het producten. Dus, dus een, een fysiek product van uh, twee, uh, een, een, een, een, een, wat is het? Een diameter van twee meter. Zo'n boei. En dan, en dan ieder jaar betalen ze ons daar uh, een licentie. Ja, ja, precies. Maar wat we voor hen doen, is wij doen de dus prediction models. Wij veranderen de ultrasound. dus het is niet liedje die je nee, nee, doet en nee, nee, dan nee, moet nee. dat die al gaan blijven dansen op die liedje Nee, ja, je ja, moet dat liedje iedere keer maar veranderen. Ja, ja, dus die boei die leeft zeg maar die, die boei die, die, die leeft. Die, het is die, een constante uh, connectie met Aha. met het cloud en, en, en er zijn in Nederland vier engineers uh, die constant ook al die water. Dat is IoT technologie dan waarschijnlijk. Ja, absoluut. Niet, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, absoluut ja. Dus in feite zeg je je hebt een soort start-up kosten, een soort eenmalige. Ja, ja. uh, so, caféx, Precies en, en daarna dan heb je een, een abonnement. De klas ook okay, ergens je ja, wil 6-0 op je bankrekening. Die vind ik ook zo leuk. Dat is niet een drijf hier neem ik aan of wel? Dat was absoluut een drijfje. Ja? voor mijn dertigste dus dat is wel een negen jaar geleden dus ik wou voor mijn dertigste. 6-0 op je privé dertig... privébankrekening? Oh, nou nee, op de bankrekening. Ja. Oh. En in ieder geval, ik dacht van, ik ben nog steeds 100% eigenaar van Elgis, ik ja, heb ja, het voor de duidelijkheid. Ja. Dus uh, ik beschouw het als één de ja. bankrekening. Ja, ja, ja, ja. Uh, dus dat was, dat was absoluut een drijfje. Ik, ik wou voordat ik 30 jaar ben 6-0 uh, op de bankrekening. Qua nou, dat... winst in ieder geval wat over is zeg maar Ja geld. Ja ja, dat ja absoluut. <laughs> dat, dat, dat, dat, dat, voor mijn dertigste ja volgens mij was ik 30 net 31. Ja. En uh, toen keek ik op de bank en dat was een mooi moment. Dat was gewoon, uh, daar, daar waren ze. Ja. Ja, ja, ik vind het altijd wel leuk dat je dat zegt. Want dat is, dat is per definitie gewoon ook onderdeel van ondernemerschap. Absoluut, toch? ja. Dat, in ja. Nederland doen we ook daar een beetje krampachtig. Als het over miljonairs of over geld praten. Als je, als je niet geld wil verdienen, dan moet je geen ondernemer zijn. Nee. De eerste, de eerste zeg maar, bestaansrecht van een ondernemer is dat je waarde toevoegt en iemand anders behoefte ja. en daar wat aan overhoudt. Ja. Als dat niet goed is, nee. ja, dan moet je geen ondernemer nee. zijn. En maar tegelijkertijd denk ik wel vandaag de dag, je moet ook de wereld een stukje beter maken, Ja, toch? en dat noemen we double green. Ja. Nou, die hele discussie hebben we vaak ook in Elchisonic. En in Sonic ontvang ik af en toe beide categorieën in het personeel. Ja. Aan de ene kant ontvang ik de, de, de activist, laat ik het zomaar zeggen, ja. de green activist, die, die, die, die, die wil de hele wereld veranderen en dit en dit en dit en geld maakt ja. niet uit. En ja. dan denk ik, ja, dat is mooi, dat hebben we ook nodig, uh -huh. maar daar krijg je niet de impact mee. Nee. En de andere kant krijg je de keiharde business die die zeggen, laten we maar met een chemische bedrijf zetten, en dit ja. dit, wat maakt dit uit, als ja, we maar ja, ja. geld, nou, en dat, dat is bij mij ook niet goed. Nee. Ik noem het double green, het moet groen vanuit het milieu en vanuit het uh, uh, uh, planet, maar het moet ook groen vanuit het dollar. Ja. We moeten ook geld mee kunnen verdienen en, en op, op een duurzame manier, dan hebben we een juist die, strijd, die die spanning tussen die twee maakt het juist spannend. Ja, het is, het is een groene ondernemer en niet een groene activist of niet een ondernemer. Ja. Josep, mag je danken voor dit gesprek? Dankjewel. Dit was weer een, een gesprek, een, een, een leuk ondernemersgesprek op CVD TV, zoals ik ze heel graag maak. En denk je nou van, nou daar ben ik het eigenlijk wel mee eens, ik vind het echt toffe gesprekken. We hebben er meer dan duizend. Dus abonneer je hieronder als je op YouTube zit, uh, op het abonneerknopje. Uh, en zit je te luisteren naar de podcast, abonneer je dan op je favoriete podcast app op CVD TV. En heel graag tot een volgende keer. Dag!